Hallo iedereen, het is super leuk dat jullie kijken naar mijn vlog. Ik ga zo meteen naar het centrum, want ik wil recht naar de action. Om van alles te gaan halen of naar andere winkels. En ik moet ook naar de Albert heen gaan om snoep te halen voor mijn kazoekamp. Um, dus dat ga ik vandaag allemaal doen. Of anders nog morgen. Ik moet dus eventjes kijken. Maar ik neem jullie mee, dus veel kijkplezier. Dit is mijn shoppingtas. Um, maar zit nog vol met spulletjes, dus die moet ik er eens even uithalen. Want anders kan ik er niet mee naar shoppen. En zoals jullie zien is mijn kamer eigenlijk opgeruimd. Normaal hebben jullie mijn kamertour gezien. Zo niet um, hier rechtsboven komt aan het i'tje te staan. En ga dat dan ook zeker bekijken, want ja, iemand vroeger om. En dat was wel leuk om te maken. Mijn tas is helemaal leeg, of ja, alleen mijn uh, portemonnee zit er nog in. Ik zie net dat ik mijn sieradenkast heb open laten staan. Um, die doen we even dicht. En ik heb ook een vestje aangedaan, want buiten is echt koud, denk ik. Of ja, ik weet het niet. Binnen is het echt heel warm, maar buiten weet ik niet. Dus ik ga nu even kijken of ik naar de shopping ga. Oké, okay, yeah, ik heb goed nieuws. Ik mag naar de shopping gaan. Um, en ik heb ook mijn douche gangkaart mee. Um, en ik hoop dat ze die ook aannemen in sommige winkels. Want dat zou wel handig zijn, want er staat 15 euro op. En ik ga natuurlijk... Met de fiets. Dus ja. Jee, ik ben er. En geniet nu maar van de leuke beelden. Oké, okay, ik ben weer thuis en ik heb leuke spulletjes gekocht. En deze tas uit de Action, dus die ga ik zo, zo meteen aan je laten zien. En ja, normaal zou ik ook naar de Albert Heijn gaan. Uh, maar ik had geen kleingeld mee, waardoor ik geen muntje in een kar kan steken. En dan is dat wel best wel onhandig. Maar nu een mini-unboxing. Oké, okay, maar voordat de mini-unboxing komt, ga ik eerst even wat drinken. Want ik heb echt heel veel dorst. En ik heb een vraagje voor jullie. Wat is jullie lievelingsdrinken? Laat het weten in de reacties. Uh, mijn lievelingsdrink is Sprite. Uh, maar ik drink ook heel erg Cola Zero, Van ba, Aquarius, Capricorn enzovoort. Eigenlijk dus ik wel alles buiten Ice. tea. Dat vind ik echt niet lekker. Maar wat is jullie lievelingsdrankje? Oké okay, mensen, het is tijd voor een mini vlog. Um, hier, hier zit alles in. En als eerste heb ik deze bak. Deze bak. En hier heb ik er al twee van. En ja, ik vind die bakken heel handig. Want er zitten zo mini bakjes in. Wacht, ik zal dat er even uithalen. Er zitten zo mini bakjes in. En dan heb ze allemaal aparte bakjes. En waarschijnlijk geen... wil ik hier mijn 4 mm kralen in gaan doen, en 3 mm kralen. Want nu zitten die in 8 bakjes. En ik vind dat een beetje onhandig. Dus vandaar. Kijk. Zo. Dit kun je bijvoorbeeld allemaal in doen. Gaan mijn bakjes. Kijk, okay, dus zo zien die bakjes eruit. Dan kun je die open doen. En dan er zitten twaalf bakjes in zo'n doos. Of ja, in zo'n bak. Dus als eerste heb ik dit. Dan heb ik die packs. Ja, dat is altijd handig om een huis te hebben. die t Dit vond ik heel leuk om te zien. Dat zijn ze um, van die zilveren. Ja, vlokken. En ik denk dat het heel handig is om een klei te doen. Als jullie snappen wat ik bedoel. Zo, um, ja. En je zo een beetje zilveren klei. Ik wilde het eigenlijk ook in het goud hebben. Maar dat was er niet. Dat was alleen zilver. Oké, okay, ik deel dat er niet af te halen. Maar, dus deze zilveren flakes. Of ja, vlokken. En dan als volgende. Als laatste heb ik ook iets wat bij elkaar hoort. Ik zou dan liggen en ik dacht van, he, dat is cool. Um, dat is zo... Um, ja, hoe zeg ik dat? Um, dat is zo'n pen om... Ja, goud, dingen, om zo ditte op... Ja, op, op bijvoorbeeld om dingen op kaarten te zetten. Zo van de folie Ja, ik kan het niet uitleggen. Ik weet niet of jullie begrijpen wat ik bedoel. Ja... Um, yeah. Ik weet niet hoe ik het moet uitleggen. Maar zo, dat is zo'n pen. En dan kun je zo op dat goudfolie iets tekenen. En dan komt het op je kaart staan. Of op een boekje of zo. Dus dan heb ik dit. En ik ga dat zeker uitdessen in een YouTube video. Want ik ben heel nieuwsgierig of dit werkt. En dan heb ik er nog een extra rol voor: in het zilver. Dus heb ik goud en zilver. En dan was dit de unboxing. Of ja, shoplog. Ik heb echt niet veel gekocht. Uh, maar ik was eigenlijk oorspronkelijk op zoek naar iets anders. Maar daar hebben ze eigenlijk al weken niet meer in action liggen. Dus dat is super vervelend. Dus ja. Yeah. En waarschijnlijk ga ik morgen naar Albert Heijn. Ik heb het net al uitgelegd waarom ik niet geweest ben. En ik wil ze een hele dag vloggen. Dus misschien ga ik morgen heel mijn dag laten zien. En heel mijn dag vloggen. Want ik ga morgen ook mijn koffer inpakken voor Kazoo. Of toch wel redelijk inpakken. En wat ga ik nog doen? Misschien wil ik dit al uittesten morgen of vandaag. Ik weet het nog niet. Dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En tot de volgende keer. Doei!